En nou, mijn vader heet Pieter, mijn opa heet Pieter en mijn oudste zoon heet ook Pieter. En wij kwamen uit de verfindustrie. Uiteindelijk is dat Sigma Coach en histor geworden. Aha. Uh, maar uh, ik, ik, uh, het ondernemen is wel echt met, met de paplabel bij mij, uh, ben ik mee opgegroeid. Wat, wat betekende dat dan? Zeg maar. Dat het betekende eigenlijk dat mijn vader me nooit zakgeld heeft gegeven. Die zei van joh, zakgeld uh, moet je verdienen. Ja, dus als ze dan uh, vrienden langskwamen van mijn vader, dan moest ik die auto's gaan wassen. Mm. He, en, en wat ik nu ook bij mijn kinderen heb gedaan, die krijgen ook geen uh, zakgeld, maar die krijgen de verdubbelaar. Dus als ze ergens werken, he, dan krijgen ze dus op een gegeven moment, want ik vind ook echt dat ze moeten werken. Ja. He, en ze krijgen dan 8 euro of 10 euro per uur, dan uh, verdubbel ik die 8 of 10 euro. Ik hou echt van ondernemers, uh, met name de creativiteit en het doorzijdsvermogen. Ja. Ondernemers een stalen kind krijgen van het vallen, uh, maar begin begint gewoon...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 door met schuldenvesting hebben we de afgelopen jaren ook echt hele slimme uh, welpen noemen we dat dan hè? aangenomen zijn allemaal econometristen en noem maar op ja, ja, en ik vind het gewoon leuk om daar weer een familie van te maken en om in mooiere grotere ondernemingen te investeren dus het is gewoon eigenlijk meer een behoefte om iets te creëren kijk je hebt allemaal ideeën hoe het nou moet en uh, de, kijk je kan eigenlijk heel makkelijk zeggen van hoe, hoe ga je een bedrijf beginnen je hebt een plannetje en dan ga je beginnen maar het, ja ik zeg altijd je bent een kaptein en je zet een stip aan de horizon en dan ga je weg. En dan zeg je, daar weet je, je weet dus dat je daar naartoe moet. Maar ja, wat kom je onderweg tegen? De wind valt weg. Ja. Uh, de, de zandbankie. Ja. Uh, Komt de boot tegen. Ja. Ja, nou, ga je allemaal dingen meemaken. dus moet je dus toch weer veranderen. Hm. Nou, dat is het ondernemerschap. Daarna ja. ga je... De volgende stap ga je in de organisatiefase. He, dus de pioniersfase, organisatiefase. Ja, dan komen er mensen mensen aan boord. Het grote probleem is in feite dat bedrijven als Doobla, die iets te klein zijn dan, de, de goede de toppers, die willen daar niet werken. Die ja. willen toch weer bij de grotere bedrijven zitten. Ja. En dat is best wel moeilijk, want je moet daar doorheen zien te komen. En dan komen de toppers binnen. Wat, wat ligt mijn kracht als ondernemer, als het misgaat, ben ik eigenlijk beter dan de rest. Ja. En uh, dat, is een, dat is een gegeven, dat, dat weet ik voor mezelf. En dat... Ja, om, ja, op een gegeven moment ga je echt nadenken over de toekomst. Dat doe je eigenlijk niet. doet elke dag doe je hetzelfde. Ja. Je, dat zeggen we er zijn mensen zijn. We hebben ooit de pakketbakker Gralman uit Zandam ooit even gezegd. Hij is er schrijft, 14 dagen op wat je nou echt elke dag doet. Ja. Nou, als je, doe je, schrik je helemaal dood. Je, je bent zo'n gewoonte dier, want je doet altijd hetzelfde. Ja. Nou, en dan moet je uit je comfortzone. Hè? Dat is natuurlijk een moderne woord tegenwoordig. Maar ja, en dan ga je zeggen, jongens, ik ga niet meer naar de bakker in Zandam. Nee, ik ga naar... Klanten in België, dan begin je mee in Duitsland en dan ga je, zo ga je verder. Zo reis je langs, want door Europa. Ja, ik heb natuurlijk in, uh, 94 landen ben ik, heb ik, uh, bezocht. Ja, dat is natuurlijk heel veel. In 63 landen hebben we export, dus dat is ja, niet geloof. niks. We hebben een omzet van 25 miljoen in 2013. En in 2018 deden we een omzet van 55 miljoen euro. Hm. Dat was... Uh, en voor hoeveel verkoop je de tent dan, of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, dat is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik ja, al. Ja, het is wel veel hè. Dat is wel. Want je staat best hoog in de quote toch? Ik ben gezag geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is wezenlijk re... Ja, je weet is het... je... Maar komt, komt, op een gegeven moment komt er dus gewoon heel veel geld ook gewoon op jouw bankrekening te staan. Hè? Ja. Heb je dat nog fysiek gezien of alleen digitaal? Hoe ziet dat eruit? Er zijn heel veel nullen en zo. Ja, ja. Hoe... ja. Doet dat ertoe? Ehm um ik heb een, een screenshot heet dat heb ik ja. gehad van, uh, van financiële mensen ja, ja, ja. Nee, Mijn daar leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat uh, met het geld kreeg zei altijd wel het enige verschil vroeger had ik een geliefde biefstuk ja nou ik een eigen biefstuk maar ik heb een nieuwtje voor je hij ruikt hetzelfde hoor. de pot <lacht>